Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Ik heb weer wat nieuws. Niet 1, 2, of 3, nee, Vijf posten wagons, die passen mooi bij mijn Merklin Hamo uh, motorpostwagen. Ik ga er dan dadelijk ook een stukje mee rijden. Um, al deze wagons hebben enigszins helaas hetzelfde nummer, 008. Ze zijn compleet wat betreft handgrepen, trapjes, alles zit over en eraan. Soms verliezen ze een buffer. Uh, maar uh, die zijn ook allemaal aanwezig. Zo. De 008 is uitgebracht door uh, Roco, net als de meeste PTT-post En uh, ik had al een Roco ptt postwagon Ik vind het toch leuk om de verschillen te zien. De 001 is, uh, is veel eerder uitgebracht door Roco. En die heeft nog het logo met een vierkantje hier. En een grijs schot, waarbij de 008, het logo heeft zonder verdere puntjes, streepjes, dus echt alleen maar de tekst. En een rood schot, en op de achterkant. is bij de oude is grijs, met de nieuwe is zwart. En nieuw is relatief. Ik zal een link plaatsen in de omschrijving naar de website van... Iemand met meer informatie over deze postwagons uh, Dus ik heb nu uh, ja, acht, uh, De 08 heb ik uh, vijf keer uh, Maar ik uh, denk dat ik daar uh, Misschien ook eens een keer meeneem naar houten uh, Wat gaan ruilen, links of rechts Ik denk dat dat vanzelf een meer diverse set wordt En om te gaan rijden met Zes postwagons uh, Ik vind het een beetje overkill Dat zul je dadelijk ook zien Want uh, ik ga er een rondje mee rijden Ja, tot zover het rondje rijden. Uh, je kunt duidelijk zien dat deze, deze Hammo uh, moeite heeft met uh, wat rijden, omdat de stroompickup alleen maar op deze wielen hier gebeurt. En uh, niet het achterste. En uh, Ik heb ze een paar keer al schoongemaakt, maar ze blijven vies. Uh, ik heb ook het probleem dat de motor wat stug is, dus niet helemaal goed de bochten doorbeelden. Dus ik heb besloten om de motor aan de achterkant te plaatsen. Gewoon in de decoder gezegd, hij rijdt voortaan achteruit. En het lichte mogen er stel aan de voorkant. En nu uh, komt hij veel beter de bochten door. Qua pick-up wil ik misschien nog hier een stroomvormende koppeling opzetten. En dan pick-up doen op de eerste wagon. Zodat er meer wielen zijn. Um, ik denk dat dat wel helpt. Uh, er zijn ook mensen die dat al gedaan hebben. Dus... Uh, uh, het zal een interessant project worden om dan die bekabeling hier naar binnen te krijgen. Maar als hij eenmaal op snelheid is, de baan is goed schoon, dan uh, gaat het uh, best goed. Dus uh, ik wou zeggen bedankt voor het kijken. Uh, graag tot een volgende keer.